Nooit meer naar de kapper zonder haar. En nooit meer met je handen in je haren. Nooit meer naar de kapper, raar maar waar. Het kan je handen vol met geld besparen. Nooit meer naar de kapper zonder haar. Het is heel normaal, het is echt niet raar. En echt zonder gevaar, dus pak dan maar die schaar. Nooit meer naar de kapper zonder haar. Nooit meer naar de kappen zonder haar. Jawel, volk idee. Je kan je kabbetjes verkopen. Geef je borstels aan je zus. Weg met je krullenset. Je verstevigen en haarlak plus. Gooi ook je crème conditioner. Maar in de prullenmand. je voelt niet nooit meer in de fik. Dus daarom zingt het hele land. Nooit meer naar de kapper zonder haar. En nooit meer met je handen in je haren. Nooit meer naar de kapper, raar maar waar. En kan je handen vol met geld besparen. Nooit meer naar de kapper of zonder haar. Het is heel normaal, het is echt niet raar. En echt tot een gevaar. Dus pak nou maar die schaar. Nooit meer naar de kapper zonder haar. Het staat onwijs te gek bizar, je raakt er echt zo aan gewend. Je haar zit nooit meer in de war dus knip die kopkaal permanent. De zus zal nooit meer zitten zeuren, hoe zal ik mijn haar doen, zus of zo? Het zal je echt nooit meer gebeuren, het, het wordt nu werkelijk kwast en go. Nooit meer naar de kapper zonder haar. En nooit meer met je handen in je haren. Nooit meer naar de kapper, raar maar waar. Het kan je handen vol met geld besparen. Nooit meer naar de kapper zonder haar. Het is heel normaal, het is echt niet te raar. En echt zonder gevaar, de spak nou maar die schaar. Nooit meer naar de kapper zonder haar. Nooit meer naar de kapper zonder haar. Allemaal. Nooit meer naar de kapper zonder haar. En nooit meer met je handen in je haren Nooit meer aan de kappen raar maar waar Het kan je handen vol met geld besparen, Nooit meer aan de kappen zonder haar Is heel normaal, het is dus echt niet raar. En echt zonder gevaar, dus pak nou maar, maar die schaar